Boys, we gaan snel naar dit titel in, man Hoe word je snel bekend op YouTube man? Ik ga je ermee helpen Dus blijf deze video kijken 5 tips om snel bekend te worden op YouTube we Hebben best wel, veel tips hebben wij we Best wel veel gewerkt, sommige wel, sommige minder Maar, het gaat erom als ze allemaal Goed werken, ben ik aan Lachen, je weet het, toch Ik ben echt een beetje ziekjes boys Dus uh, ja toch man, we gaan door Naar de intro Locking myself in my home I don't go to no parties baby So don't Tip 5 is sowieso Gebruik een goede naam Echt een naam die nog niet is. woont hè, Een voorbeeld Adam Games Als je dat opzoekt Er zijn fucking veel mensen die dat noemen Waarom ik eigenlijk Adam lol heet Het is gewoon een speciaal naam Er zijn niet zoveel mensen die Adam lol heen Allee, Weinig zelfs, snap je? Misschien maar 10 uh, in de wereld en daar is het. Snap je? Want bijvoorbeeld, ik kon ook Adam JT heten, maar dan heten misschien iets van 10.000 mensen Adam JT. Ja, dat is best moeilijk. Snap je? Dus je moet eigenlijk een bijzondere naam, een korte naam en ja, een krachtige en korte, zeg ik vaak niet te lang. Ook niet hele Engelse naam, gewoon een naam die iedereen makkelijk kan uitspreken. Gewoon Adam Lol. Adam Lol. Dat kan je ook zeggen in het Engels of kunnen we dat zeggen? Mooi, we gaan door naar tip 4. Ja toch? Tip 4 is, boys, gebruik heel veel woorden bij je info. Want hoe meer woorden je gebruikt, hoe meer dat je elke pagina komt. Als je je nou naam wordt opgezocht, kom je heel snel op die youtube dingen. snap je wat ik bedoel? Gewoon die zoekbalkje. Als je aan hem zoekt, kom je gelijk op mijn kanaal eerder voor, want er zijn veel teksten, snap je wat ik bedoel? Veel woorden wat YouTube denkt, ah dit is een serieuze kanaal, weet je wat? Dat kan je gewoon gebruiken als een kanaal die eigenlijk op aanbevolen is, snap je? dat is sowieso de benarrijke tip. En nu gaan we echt naar de benarrijke tip. Nou, ik moet op nummer 2, 3. Maar deze zijn genoeg benarrijkt, maar dit is wel een van de belangrijkste. Tip 3. Ja toch, tip 3 is sowieso, boys. Moet je eigen registreren op YouTube, man. Als je heel, als je heel snel je kanaal wordt ja, opgezocht worden, dan moet je sowieso je eigen registreren. Want dat is toch het belangrijkste. Want als je mensen die youtube naam opzoeken, dan denk je van YouTube op dit kanaal. Het is een serieus kanaal, een geregistreerd kanaal. Dus deze kanaal komt ook gelijk bij de zoekbalk. Als je ziet. Uh, het voordeel is, als je dat ook gewoon doet, het is ook wel verplicht om te doen. Dan kan je thumbnails doen, livestreams, de playlisten, uh, nieuwe video's toevoegen aan playlisten. Uh, dus ja, ik zeg je eerlijk, dat moet je gewoon doen. En dan uh, kan je eigenlijk beginnen als YouTuber, man. Dus ja, opslaan we gaan door naar tip 2 2 is sowieso je weet toch teksten bij jouw kanaal toevoegen man als je kanaal heel snel wordt opgezocht moet je sowieso youtube game roblox allemaal leuk je weet toch allemaal leuke dingen die je eigenlijk in je video doet dus dan moet je eigenlijk wel toevoegen Hanway 3 Hanway 2 heb ik ook toevoegd, miss peace uh, andere youtubers want jt als ik zo huis werk, was van zo'n oude youtube is op is verdwenen en naar hem sowieso want die man heeft me echt wel ook wel een beetje gemotiveerd om door te gaan zo dus is er naar iedereen die mij heeft gemotiveerd tiktok gewoon eigenlijk een beetje bekend en ik moet dit wel echt eens tijd voor maken en echt nieuwe woorden insteken, want ja dit beginnen wel woorden een beetje dood te gaan paar sommige woorden dus een tip voor je om woorden woorden die niet dit moment populair zijn geloof mij je gaat dik worden dat ga ik je nu zeggen we gaan doen het een tip. tipje nummer 1 Boys, ook een tip. Gebruik een kat Het pak echt views. Dus we gaan even snel een thumbnail maken, even lachen. Ja toch. Ja, toch, we hebben even een thumbnail gemaakt, je weet het, toch. Gebruik echt dieren jongens, dat pakt wel Fuse man. Maar ik gebruik mijn dieren eigenlijk niet voor de views, Want likes. zeg Dat is echt mijn schatje, op Zo heet, ik ben niet dieren. Kom boys, like voor een kat. Ik wil jullie zeggen, bedankt voor het kijken is ik een tip gebruik, echt veel dieren in je video's Dieren Zijn leuk, je maakt een leuke video met hun. Plus, je hebt erin in je Later Gaat later deze video terugkijken met je kinkjes toch Kijk, ze doet gelijk die ongezeker Aight, aight Dus Rozenin, wat moeten je kijken. kijkers doen Dankjewel voor het kijken, vergeet niet te liken en te abonneren, wat ik altijd zeg is Peace Doei je Rozenien, Rustig, rustig I'm the light.